Hallo, mijn naam is Mark en ik werk bij Voice. Voice is al jaren een van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland en daarom zoeken wij versterking. Weet jij dingen van modems en routers en zeggen zaken als speedtest, ping en wireshark of iets? Blijf dan even kijken. Voice levert internettelefonie aan bedrijven. Als technisch klant gelukkig help jij de leukste bedrijven van Nederland als ze er op technisch gebied even niet uitkomen. Dat doe je in een van de mooiste kantoren van Groningen of lekker thuis als je dat een dagje fijn vindt. Dat doe je zonder script, zonder tijdregistratie en zonder manager en vooral met een hoop leuke collega's. Dus heb jij verstand van techniek en ben je op zoek naar een fijne nieuwe baan? Ga dan naar werkenbij.voice.nl of klik hier ergens op een linkje. Zo goed Wouter? Tot snel!